Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de tonsillen, oftewel keelamandelen. We bespreken hun anatomie en functie. Tonsillen zitten achterin je keel, precies bij het begin van de orovarings. Je kan ze zien zitten links en rechts naast de tong in de fossa tonsillaris, oftewel letterlijk de tonsilholte, tussen de tonsilbogen. En dan zien we hier nog de huig. Op 6 tot 8-jarige leeftijd zijn de tonsillen het grootst, en ze zijn het meest actief in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar oud, daarna worden ze kleiner en minder actief. Tonsillen zijn onderdeel van ons lymfestelsel en zijn gemaakt uit lymfoïde weefsel. Ze bestaan uit inhammen van meerlagig, niet verhoornend plavijselepitheel. Dat betekent dat het oppervlak van deze tonsillen dus heel groot is, tot wel 300 vierkante centimeter. Verder zie je er lymfeknopen zitten en kiemcentra voor B-cellen en ze zijn extreem goed door bloed. Maar liefst vijf arteriën zorgen voor de bloedtoevoer richting de tonsillen, waaronder een tak van de arteria facialis. Dit is de reden waarom een tonsillectomie, oftewel het verwijderen van tonsillen, een erg bloederige operatie is. Door dit grote oppervlak kunnen ze hun functie goed uitvoeren. Ze zijn namelijk een onderdeel van ons afweersysteem. Onze mond en neus zijn natuurlijk ingangen tot ons lichaam, een belangrijke poort. En om de wacht te houden hebben we de waldaierring, een ring van lymfenweefsel en deze bestaat onder andere uit de tonsillen, maar bijvoorbeeld ook de neusamandelen en de tongamandel. Deze weefsels zitten dan precies op de goede plek voor alles dat probeert binnen te komen. Op de tonsillen zitten cellen die we M-cellen noemen. Deze zijn gespecialiseerd in het opnemen van antigenen die worden gemaakt door indringers zoals bacteriën en virussen. Deze M-cellen waarschuwen dan de T-cellen en vooral de B-cellen in de tonsil. De B-cellen gaan vervolgens antistoffen, specifieker gezegd IgA, maken en zo wordt de immuunreactie opgestart als er een indringer wordt opgemerkt. Ook zitten er heel veel B-geheugencellen voor als diezelfde indringer nog een keertje langskomt. Ze helpen dus ons lichaam te beschermen van ontstekingen vanuit de mond en neus. Dit is dan ook de reden dat je vaak bij verkoudheden ook opgezwollen tonsillen en daarbij keelpijn hebt. Ze zijn druk aan het werk met het opruimen van de indringers. Er zijn ook heel wat verschillende aandoeningen die de tonsillen kunnen treffen. De bekendste is tonsillitis, oftewel een ontsteking van de tonsil. Ook kennen we nog het peritonsillair absces en de tonsillen vergroten bij de ziekte van Pfeiffer. En kunnen vergrote tonsillen zorgen voor snurken. Er bestaan ook nog tonsilstenen. Dat zijn witte stenen die zich vormen uit bacteriën en celdelen in de inhammen van de tonsil. Bekijk ook de video over tonsillitis als de tonsillen ontstekingen raken. Bedankt voor het kijken.